Geluk gaat zoals het gaat en komt zoals het komt. Hoe kan je iets worden wat je al was? Welke jas trek je aan als je niet zijn wilt waar je bent? En wat neem je mee als je vertrekt? Droom je ook in moeilijke tijden? Niets vermoedend vind je soms het leven terug. Een verbeterde versie van jezelf op een plek waarvan je niets wist. Soms ben je nog kind, soms ouder dan je ooit zult zijn. En ook dit is waar. Alles wat groeit waar het niet hoort noemen we onkruid, zelfs een roos tussen kale tegels. De roos weet dat niet, die is gewoon roos, wat onkruid bestaat niet. De roos is al thuis, stikt niet in haar eigen adem, maakt de tegels geen verwijt. Ze is maar een roos die geplant in beton. Het zonlicht drinkt als het kind dat ze was. Al leek dat kind ook even verdwenen. Het is nooit geweken. Is de perfecte aanwezigheid. Maalt niet om tegels. Het leeft bij de regels. En vindt zo zijn weg.